Alle mensen, leuk dat jullie kijkt naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, LS, video van En vandaag ga ik op pad met deze Tesla Model S, een markt van de politie. Nu zou je zeggen, oh wat onrealistisch, maar nee, want een tijdje terug verscheen deze video, uh, foto sorry, op Dumpert, dan wel social media. Um, en uh, die ziet er uh, redelijk uh, legit uit en ik ga er ook niet over twijfelen dat deze nep is. Um, dus ja, er rijdt gewoon een Tesla Model S de van de Nederlandse politie rond um, en ja, hij is niet één op één nagemaakt, deze wat hier nu staat, dit is een of andere Deense en die heeft dus geen stopbordjes en zo. maar het idee is er in ieder geval wel. En ik geloof best dat die ook echt bestaat, want ik denk dat er heel veel Unmarked voertuigen zijn die wij nog niet eens weten dat die er zijn en dat die echt gewoon rondrijden. Want dat is natuurlijk wel een beetje het doel van Unmarked, dan wel onopvallend hoe je het maar wilt noemen. Um, ja, dus wij gaan vandaag lekker de straat op voertuigcontrole, ja goed, bij deze, dit is voertuigcontrole, want K is geloof ik niks, Elders geloof ik niks ja dat was hem, dus uh, meer hebben we niet. Um, uiteraard luisteren we naar het zieke motorgeluid van deze Tesla. Ik bedoel maar, um, dus ja, hij is snel, hij geeft alleen geen gas. Nou, oh, daar komt hij. En hij maakt geen geluid. Dat is het doel uh, waar we vandaag mee gaan rijden. En natuurlijk, uh, ja. Blijven Tesla, dus uh, en we zijn onopvallend, maar we hebben wel gewoon de uniform aan. Want zoals je op de foto zag, ze rijden ook gewoon met het echte onopvallende uniform. Um, of wauw, ze rijden gewoon met het normale opvallende uniform. Rijden ze gewoon uh, in deze unmark Tesla? Ik ben een beetje omheen aan het kijken wat er gebeurt gebeurt al met de map. Geen idee. We gaan meemaken waarom de kaart zo raar noemen we geloof ik gewoon CityBug dit en dat is niet zo mooi Die hebben we nog nooit gehad dus het kan verschillende redenen hebben deze Tesla of gewoon even pech ik zou zeggen ik sta mijn game even nu op en ik zie jullie zo meteen weer want dit is natuurlijk uh, geen doen tot zo zo daar zijn we weer en ineens uh, gebeurde er van alles en dan ben ik echt een uur verder maar het is klop klop klop wel opgelost uh, wat was het probleem nou na ik ja de textures verdwenen dus en toen heb ik dacht ik van shit hey joh kijk perfect hè perfect daar hebben we de tesla voor of in ieder geval een onopvallend voertuig voor wat een gek joh uh, wat gebeurde er nou nou uh, al die textures verdwenen dan kun je dus uh, denken van dat heeft verschillende oren, gaat in nou afno Achtervolging negeren, stopteken, de uh, bruine wagen, pick-up. Um, ik kom zo terug op hoe je die tekstje los fixt. Ik kan dat echt niet tegelijk, een achtervolging, en uh, uh, vertellen hoe je dat fixt. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, Mijn stuur doet niet goed. Nu is het wel goed. Gas gas, gas. Ja doet hij het. Oké. Okay. Backup, graag. Uh, nee. Hij pakt hem nog niet als suit. We Allebei ja, vragen. Rijdt alsjeblieft Prio 1. U uit, Niemand verwacht natuurlijk dat een Tesla hier door rood komt uh, gescheurd uh, met... Uh, Um, Zwaar ligt in schreden Ik vraag me dan wel af Die Tesla die heeft natuurlijk zo'n automatisch Systeem wat ervoor zorgt Dat als ik nu recht op die auto afrijd Dat die automatisch remt enzo Zit dat ook op die politieauto Dat zou natuurlijk niet handig zijn Op het moment dat uh, oh. Nou zoals jullie al horen Crashen mijn game en dat vind ik altijd zo vervelend Als je net met iets leuks bezig bent En dan, is mij altijd zo van, dan ben ik altijd aan het denken van, Moet ik nou helemaal weer opnieuw beginnen of moet ik gewoon verder gaan en uitleggen dat mijn game crasht? want ik vind het altijd een beetje ja dom uitzien als die crash maar ik kan er gewoon niks aan doen en ik crash de laatste tijd veel vaker dan dan voorheen en ja nogmaals ik kan er gewoon niks aan doen sorry mensen ik vind het niet leuk mevrouw steekt over de rood dat mag niet maar uh, wat ik dus wilde zeggen ...want... kijk op dit moment zou die Tesla ingrijpen en waarschijnlijk remmen en naar rechts sturen gebeurt dat nou ook als ik zou willen dat ik die auto aanrijd met die Tesla om hem bijvoorbeeld een pitje te geven. Nu zal het niet vaak voorkomen. Maar dat zijn natuurlijk wel dingen die, ja, die ik mij dan afvraag. Aan de andere kant je kunt het vast uitzetten met Tesla zeker maar, uh, nu weet ik ook dat de Touran van de politie uh, de Touran 2016, die had een systeem erin dat als de deur uh, open stond uh, de passagiersdeur of de bestuurdersdeur dat de handrem erop vloog en dat is ook niet handig, want ik weet, zeker in een achtervolging, dan wel te voet, dan wel achter een fiets of een scootertje, tot de bijrijder nog wel eens, de reed die auto nou voor ons ook de rood? Ik geloof het wel. Hè? Dat de bijrijder uh, nog wel eens de deur open wilde maken, zodat hij snel kon uitstappen, mocht het nodig zijn. En dan vliegt die auto op de handrem, dat is natuurlijk ook niet handig. Dus dat zijn allemaal dingen die, uh, ja, met de auto's van tegenwoordig, het is, niet, het is allemaal veiliger, maar niet altijd beter. Um, dus ja, dat is een beetje... Waar ik nou uh, nachten over Nee, gekkigheid natuurlijk. Um, wat ik wilde zeggen met die texture loss. Als je, als je dit nou ook ervaart wat ik had. Dat de textures gewoon verdwijnen. Kun je altijd eens opzoeken op um, YouTube. GTA 5 texture loss. L-O-S-S. En dan krijg je zo goed. Dus heel veel tutorials. Eén tutorial daarvan is over LSPD van 0.4.4. Die is inmiddels uit. de wist ik nog helemaal niet. Goeie dag maar vooruit trouwens. Dus ik wil graag hey, een zien. Um, dan wist ik nog niet dat die uit was. En dat is gewoon één... En heel in één bestandje verander je iets van true naar false en het is opgelost. Uh, die video duurt 5 minuten, maar je hoeft helemaal 10 seconden te kijken. Dat was in ieder geval voor mij de oplossing. Um, ja goed, mevrouw de reden van de staanhouding. Ik kan dat niet vragen. Maar u redt er rood en dan krijgt u wel een bekeuring voor. Um, u bent niet te Ik ga hem even uitschrijven en dan mag u, u weg zeker weer gaan vervolgen. Ik ga nog even de kant checken. Natrekken, ik zeg dat altijd na checken. Dus checken of natrekken, ik weet het, sorry mensen. Ik ga het volgende kenteken voor u natrekken. Natrekken, haha. India, ik zijn al met kenteken. Mevrouw, hier is de bekeuring 999. en ik wens u ondanks alles toch nog een hele fijne dag. Het was daar een gevaarlijk kruispunt en ik wil niet dat u daar een ongeluk krijgt. Uh, daarom dat de bekeuring wordt uitgeschreven. We person on, um, the Nou, dan moet ik helemaal hier naartoe gaan rijden. Uh... Even gelezen. Oké, okay, nou goed, we gaan die kant op en ik ga jullie daar zometeen treffen. Ik heb zo'n vermoeden tot die crash als ik daar naartoe rij. Maar goed, we, we gaan gewoon eens uit van het goede. Ik klop het af, hè, tot in die crash. Um... We gaan naar een persoon die ergens op een uh, verboden terrein van de overheid probeert binnen te komen. Um, en ja, die mag daar niet binnenkomen. Hij, hij doet zich voor als iemand die die niet is. Dus wij gaan die kant op uh, met een prio 1, 2. Blauw gedaan. Blauw gaat uit. Dit is een beetje hoe het uitkomt met het verkeer. Goeiedag schotel, het is Wim je boy, B Wim in de building, hallo Goeiedag, blijf even zitten hè Geen rare dingen, oh hij heeft ook een vuurwapen Goeiedag, hallo Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. uitstappen Hij gaat er vandoor gek Dat was niet de bedoeling geloof ik, maar uh, ofwel Hey, hallo, hallo, hallo Praat even met me dan Hallo, ja gas, wil je nou Ja, ik ga die gast verzoeken, Ook oh, hou ik hem gewoon aan, voor betreden van een uh... Hij kan hier rechtdoor en dan is hij links of rechts op gegaan. Nou, als hij rechts op is gegaan, dan kom ik hem wel tegen. Maar waarom kan ik niet met deze beste meneer praten? Hallo! Nou weet je wat ik ga doen? Ik ga deze melding afronden. En ik rij even een stukje terug. Of weg. En dan span ik hem gewoon opnieuw in. Gaan we dat doen? He? Moet creatief zijn als de mod niet echt wil meewerken. Als je hier te staan en je denkt van links komt geen trein. Misschien rechts. Bam! Heb je een trein tegen je aan. Voordat je ziet. Nou. F12. Kijk eens aan. Security+. plus. Het uh, was fake. Credential of zoiets. We have a suspicious person on a... ...Sustantia road. Nee, natuurlijk niet. End. Effeel. Security person. 2. We have a suspicious person on nee, a... a ...Sustantia road. en... Misschien. Uh, uh, uh, uh, uh, deze. We've got a suspicious person on... ...Sustantia road. Ja, weet je wat, dan gaan we nu gewoon hierin. Als we maar uh, de melding krijgen... Oké, okay, we gaan nu gewoon met die guard praten. En we wachten even af. Hoi. Hé, oh hey, wat is aan de hand? En dan stopt hij, dan rijdt hij weer weg. En dan kan ik verder niks. Ja, maar er staat guard die zegt, hey, what's going on? Wat is dit? Ik ga die gas weer even zoeken. Oh, goddammit! Stop nou. Je bent gewoon op een... Stoppen nu. Kom op. Hier spreekt de politie. Zet uw voertuigen op de vluchtstroom. Goedendag. Een uh, identiteit zien. Kan ik nu vragen wat doe je hier? Nee, dat kan ik niet. Goed, stem je bent aangehouden voor het uh, rijden op een geboden terrein. Verboden terrein. Ook al ben je binnengelaten. Uh, ik ga het wel even met mij Nou, na lang uh, en. Een beetje, hoe u zegt dat, een beetje improviseren. Hebben we iemand aangehouden voor het uh, rijden op een terrein waar die niet mag komen? Shot fire at an officer on Davis Avenue. Shot fired at an officer. Zijn er terug in de stad en er wordt dus geschoten op een collega. Hey, stoppen staan blijven handen omhoog handen omhoog collega wordt nog steeds beschoten laat de wapen vallen shit ik zie ik ga nou kut auto collega ongedeerd collega ongedeerd naderen geen tijd voor de vesten gewoon yolo oké okay. hij is dood en wij zijn geraakt. Uh, ja, we gaan gewoon geen, uh, geen al vragen. jolo hij is uh, dood. Collega's inmiddels ook alweer de op <laughs> Die is gewoon lekker weggelopen. Die dag van, yo, dankjewel. Nu hoef ik niks meer te doen en nu heb jij het uh, veroorzaakt en uh, kan je het ook oplossen. Dat dus gaan we ook maar doen. Hè. We rijden zo wel even bij de spoedhuis en helpen naar binnen en dan vragen we wel een verbandje voor die arm. Nou, één ding weet ik wel. Ik kan straks flink gaan editen aan deze hele video. Maar dat maakt niks uit. Ik, ik zit weer negatief te zijn dat ik moet editen, maar dat maakt allemaal niks uit. Ik uh, ga editen, een beetje knippen plakken en uh, wat dingen weglaten. Toevoegen nog. Je weet het wel. Spannen gewoon een nieuwe melding in. Um, dit is niet uh, voor de ons. Dit is een uh, wild dier wat zich rond uh, wat op, de, weet het, uh, rondlopen op het vliegveld. Even GTA de tijd geven om in te laden, want het begint weer een beetje met de textures, maar ik heb er nog vertrouwen in. En dan eens kijken wat is dit is. Voertuigracing. Misschien kunnen we wat op heter uh, daar betrappen. Twee racende voertuigen. We wachten nog even op details. Au, au, au, au, au, au. Suspect 1 in a van. Eén voertuig is een busje. 1 oh, uh, of 1 voertuig is een sedan. Zeg ik me niks. In plate. Ik hoorde wel iets. Ik hoorde iets. Ja, die zit hier in een parkeerplaats. Ja, oh oh, oh, een smart. Die zit hier met z'n tweetjes te racen. Eentje is al onder mij. Hoe dan? Oh hier. En eentje is nog hierboven, die heeft dan waarschijnlijk gewonnen of zo wist je me ziet zal hij wel vluchten stoppen nou nee je stopt nou oh Jongen, ik kan eigenlijk niet meer rijden nu stop je godnonde mevrouw Kom hier, uitstappen, je bent aangehouden, nee je bent trouwens niet aangehouden, ik wil gewoon even rijden zien. Oké, okay, je wordt nog gezocht, je bent bij deze wel aangehouden. Omdraai je geen rare dingen doen, want ik doe ook rare dingen terug. En dat is niet vies bedoeld, maar ik sla je gewoon helemaal de moeder in met een uh, knuppel. Goed, eenmaal aanhouding heb je die dingen die niet bij mag hebben, ik ga je gewoon fouilleren, YOLO. Ik, er is nu geen vrouw die uh, dit, god, Wim ik word hier helemaal oké okay, nee. my god waarom kan ik ik word een beetje boos ik kan ik zo doen Ja, luister wat hij nu weer gaat doen ik ga wel eerst een takelwagen vragen en dan als ik op E blijf drukken maar een deur open denk ik oké okay, ik ga je nu fouilleren ah oh, nee wacht dat is crap ik Maak niks uit Even snel handelen. Jouw voertuig gaat mee, die, gaat, die kan hij niet blijven staan. Eigenlijk trouwens kan hij wel blijven staan, want het is gewoon een uh, uh, parkeerplaats hier. Maar goed, die is nu al meegenomen. Ik ga jou even Niet dat je veel dingen bij kunt hebben lijkt mij zo. Maar ja, je weet het maar nooit tegenwoordig. Ja. Het komt nu in beeld wat ze allemaal bij heeft. Let op, dadelijk heeft ze een aan mee. Een policyk. Uh, Oké, okay. ze had dus wel <laughs> waar ik haar mee uh, wilde map, had zij ook zelf bij. Wacht even. Uh, dan gaan we transportje deze kan op. Ik weet niet voor ze wordt gezorgd maar ik ga nog eens uit. En dan hebben we dat busje wat uh, zichzelf steeds klem zit te rijden. Zo, so, die vragen we. Hey, oh nee, mijn. Oh nee, mijn Tesla. Oh dat die uh, dat busje rijdt weer. Ja je stoppen. Die gaat er vandoor. Volg CNI dat je bericht voor alle wagens de voor alle wagens. Officers one suspect crime scene in a BF surfer on um Capitol Boulevard. Ik ben onderweg 2010 we hebben gezien op de verdachte Nee ik ben mijn stem niet verloren, ik ben me gewoon aan het concentreren. Oh, en we vliegen. Ja, lekker pitje, pik. heeft geen band meer. Had ik wel. Staan blijven. Meewerken. Je bent aangehouden. Omdraaien. Goed, eenmaal aanhouding. Tweemaal aanhouding in totaal. Ik ga nog even fouilleren. Suspect. Killed. Er staat één iemand gekild. Nou, ik heb niemand gekild. Ik weet niet wat daar nog in die parkeerplaats is gebeurd met dat vrouwke. Oh, die had een vliegtuigticket bij. Dat is geen probleem. Had een... Uh... Ja, vliegtuig Maar ja, die gaat in wel geval naar heen. En dat busje van jou gaat mee? Het lijkt alsof een rechter voorband kapot is of zo. En... Nou. Ik ga, jullie... Bedanken voor het kijken. De Tesla onopvallend blijft in mijn game staan. En die gaat zeker nog vaker uh, terugkomen. Want ik vind hem lekker rijden. En mooi. Um, ik ga jullie bedanken voor het kijken. Wat ik al zei. Ik zie jullie graag om een paar dagen bij een nieuwe video. Um, ik hoop dat deze video niet al te kort is. Want ik moet heel veel gaan knippen en plakken. En bla bla bla. Maar ik denk het niet. Tot dan. Tot de volgende dan. Doei.